Popeiland is voor vele jongeren de ideale start van de zomervakantie. Naast randanimatie zorgen heel wat bands voor sfeer. Tina meisjes komen hier voor massaal opdagen. Omdat bandit optreedt en omdat ja, ze zijn ook gewoon super zijn. En ja, dan maakt mijn vakantie volledig goed. En als ze zo optreden, wat doe je dan? Springen, meezingen, mee roepen. en je eigen zult maken. Wij proberen die zo goed mogelijk te verzorgen en een zo goed mogelijke show neer te zetten voor hen, want dat is uiteindelijk waarvoor dat ze in de eerste plaats komen. Ja, ik kan als muzikant, als zanger, als presentator heel veel toffe dingen proberen te doen, maar als er niemand is, ja, dan stopt het verhaal. En ze hebben er ongelooflijk veel goesting in, dus ik ben mij geweldig aan het amuseren. Uh, wij hebben een Facebookpagina van uh, Popeiland en daar vragen wij dan ook uh, aan de gasten die onze pagina leuk vinden, van kijk welke artiesten zouden jullie graag op Popeiland willen zien staan. En wij informeren ons natuurlijk ook via de media bij kijken wat er op dat moment eigenlijk hip en, en tof en leuk is. Ik niet er super uit van, omdat de uh, crowds het publiek, is altijd super enthousiast en iedereen is altijd blij, want het is natuurlijk.